Welkom bij dit filmpje over pratende avatars met behulp van kunstmatige intelligentie of AI. Mijn naam is Andy en ik ben zo'n pratende avatar. Als je het bericht van Mark Kolen en Pierre Gorissen op de eXperium website over ChatGPT en Futures Literacy gelezen hebt, dan ben je het filmpje wellicht al tegengekomen. Als je het bericht nog niet gezien hebt, hier in beeld staat de link als je hem alsnog wilt bekijken. Dan wacht ik even. Halverwege de pagina vind je deze schermafbeelding van een video... ...en iets erboven de link naar YouTube. Je ziet daar twee avatars die met elkaar in gesprek gaan over AI in het onderwijs. Het zal je niet ontgaan dat dit geen echte mensen zijn... ...en dat hun stem een beetje kunstmatig klinkt. Zoals mijn stem. Dat komt omdat de stemmen van de avatars gegenereerd is met behulp van TTS... ...text-to-speech oftewel, tekst naar spraak. Om het filmpje te maken heeft Pierre gebruik gemaakt van een online dienst genaamd Synthesia. Daar kun je een avatar selecteren en de teksten intypen die de avatar uit moet spreken. In dit geval was het een gesprek dat Pierre, in tekst, gevoerd had met de chatgpt chatbot. De ene avatar kreeg alle vragen om uit te spreken. De andere avatar alle antwoorden. Beide avatars werden weergegeven voor een groen scherm en in Adobe Premiere Pro werden de video's samengevoegd voor een bewegende achtergrond. De video's zijn opgeknipt en op de juiste plek op de tijdlijn gezet zodat vraag en antwoord elkaar afwisselen. Tussendoor werd een stukje video van de avatar terwijl hij of zij aan het luisteren was ingevoegd zodat het beeld niet stil stond. Uiteindelijk is de video geëxporteerd naar MP4 en aan YouTube toegevoegd. Mijn video is op een vergelijkbare manier gemaakt, maar dan met Adobe Character Animator. Pierre heeft de teksten die ik uitspreek ingetipt, door Microsoft Azure om laten zetten naar audio en daarna toegevoegd aan mijn avatar die hij met de Puppet Maker in Adobe Character Animator ontworpen had. Daarna heeft hij de automatische Lipsync optie van Character Animator gebruikt om mijn lippen met de audio te laten bewegen. Het Character Animator project is in Adobe Premiere Pro gelinkt en voor de achtergrond die je ziet geplaatst. Samenvattend moet je dus een aantal dingen hebben, een avatar, een audiobestand, een achtergrond en een manier om die aan elkaar te koppelen. Diensten als Synthesia zijn niet gratis maar heel laagdrempelig. Character Animator is ook niet gratis, maar als je in het onderwijs werkt best goedkoop. Helemaal gratis is bijvoorbeeld het gebruik van Blender. Maar dan moet je wel leren hoe de software werkt. Voor de audio kun je ook gebruik maken van een stemartiest, een echt persoon dus. Dat is wat duurder dan door AI laten genereren, maar de kwaliteit is dan ook een stuk hoger. Een stemartiest zal je teksten precies zo uitspreken als dat jij vraagt of wilt. Tot zover deze korte samenvatting van het proces van het maken van een video met pratende avatars. Oh ja, en de tekst? De inhoud van de video zul je meestal zelf verzinnen. Behalve bij de ChatGPT-video, daar werden de antwoorden door de AI bedacht.